Welkom bij Quick Access. Ik ben jouw digitale assistent en ik zal je ondersteunen met al jouw toepassingen en processen. Klik gewoon op het sinaasappeltje, hier onderaan in de taakbalk. Ik zal je voorzien van nuttige informatie en instructies over jouw huidige taken. Met specifieke hulp voor jouw software en jouw processen. Als SYNC aanstaat, zelfs als je andere taken uitvoert. Je kunt natuurlijk ook handmatig zoeken. Wanneer ik niet direct vind wat je zoekt, dan kan ik met één klik ook binnen andere bronnen voor je zoeken, omdat ik je primaire toegang tot alle gekoppelde kennisbronnen ben. Heb je ideeën, aanvullingen of suggesties voor verbetering? Vertel het me maar! Deel jouw kennis en ondersteun jouw collega's. Iedereen kan eenvoudig nuttige kennis doorgeven via een link. Of het nu van jou, de helpdesk of van jouw collega's komt. Bij wijzigingen in de software of jouw processen zal ik je met mijn notificaties onmiddellijk op de hoogte brengen. Ik zal je ook wijzen op de regels die je in acht moet nemen. Laten we beginnen. Klik op het sinaasappeltje en je bent om.